Nou, welke filter moet het in? Ik oh, weet dus wat filter het is. Ik weet wat de filter is, maar ik, uh, welk, waar kan ik uit kiezen? Nee. Niet de moeilijke vragen, toch? Nee. nee. Okay. Bent u zenuwachtig voor de verkiezingen? Ik ben zenuwachtig voor dit interview. <laughs> <laughs> Eigenlijk. Ja, tuurlijk, het is altijd heel spannend, wat je weet helemaal niet. Het is nog drie weken vandaag, precies. Dus ik, ja, je, er kan nog zoveel gebeuren. Het is wel spannend. Wat vindt u dan het spannend? Wat de uitslag is en uh, je moet nog allerlei dingen tussendoor, je hebt allerlei debatten die er komen en uh, allerlei moeilijke interviews zoals vandaag met jullie en dan hoop ik dat ik geen hele gekke antwoorden geef, dat ik het in zo'n debat een beetje goed doe, dat is wel spannend. En wilde u altijd al politicus worden? Nee, niet altijd. Uh, vanaf dat ik een jaar of 16 ben denk ik en daarvoor wilde ik zakenman worden. Zakenman, en miljonair. Krijgt u wel eens liefdesbrieven? Uh, <laughs> geen handgeschreven liefdesbrieven, maar ik krijg wel eens hele lieve berichtjes via Facebook. Ja. Yeah. Zoals. Uh, dat. Uh, of via Instagram ook wel eens. Dat, uh, dan, dan zijn er wel eens mensen die aangeven dat ze me heel leuk vinden. En, uh, heel aardig. Of uh, dat ze me wel uh, de leuke uitvinden zien. Okay. Die laat ik dan niet aan mijn vrouw lezen. <laughs> Uh, heeft hij ook wel eens kwaad uitgehaald vroeger? Jazeker. Belletje trekken deden we natuurlijk <laughs> wel. En, uh, of, of een ballonnetje om de uitlaat doen van iemand. Hebben we dat wel eens gedaan? Nee. Als je een ballon en dan geeft iemand gas en dan, dan, dan klapt hij. Dus dan, dan kunnen mensen heel erg schrikken. En ik heb uh, belletje, belletje trekken ook wel gedaan. En dat, dat heb ik in één keer afgeleerd. Dat was namelijk de, de overtreffende trap van belletje trekken was dat je dan niet wegrende, maar dat je blijft staan. Dat jij, sorry, ik ben weggerend. Zo, ik ben vergeten weg te rennen. En uh, toen was er een, een oude mevrouw, die, uh, ik weet ook nog ongeveer welk huis het was. In, uh, uh, er was namelijk een oude mevrouw en die deed help, ze En die werd niet boos, maar die zei, och jongen toch, ik heb er zo lang over gedaan om naar de deur te lopen. Wat er klopt, want het duurde heel lang. Ik ben zo teleurgesteld dat je nou uh, dat vind ik helemaal niet leuk. Toen schaamde ik me zo dat ik het daar nog niet meer heb gedaan. Wat doet GroenLinks voor kinderen? Wat we voor kinderen doen? Uh, heel veel, eigenlijk. Bijna alles wat we doen doen we voor kinderen. Ik ben zelf vader van, van twee kleine snotneusjes. Eentje is drie en eentje is één. En uh, bij alles wat we doen, denken we naar nou, wat betekent dit voor de wereld van, van overmorgen? Hè? De wereld waar zij moeten leven, waar jullie in moeten leven. Uh, en dat zie je terug in hoe wij nadenken over het klimaat en over de, de aarde. Dat we die niet op moeten gebruiken, dat jullie ook nog een, een aarde moeten hebben waar we op moeten kunnen leven. Dus omwang van de aarde tegengaan. Uh, je ziet het in wat we in het onderwijs doen. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je je talenten moet kunnen najagen. Je dromen moet kunnen najagen. Je had het over mode. Net, ja. En dat, je, dat vind ik ontzettend mooi om te horen. Dat je eigenlijk, volgens mij is het een passie van je, of niet? Ja. En ik wil heel graag dat je daar in door kan gaan. En in door kan leren. En uh, dat je daar maar alles in mag bereiken wat je wil. Maar dan moet het onderwijs wel in meewerken. Ja. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat er steeds minder vaak naar talent van kinderen wordt gekeken. Nou, wat, wat kan je nou goed? Maar vooral wordt gekeken, wat kan je niet zo goed? Dus er is heel veel nadruk komen te leggen op talen en rekenen. En als je er wat minder goed bent in rekenen, dan wordt eigenlijk al gezegd... Ja, sorry, dan kan je bijna... Dan wordt het steeds moeilijker om een diploma te halen. Terwijl jij wil gewoon bezig zijn met je passie, met, met mode. Nou, dat is waar het onderwijs over gaat. Dus dat willen we voor het onderwijs veranderen. En vindt u dat uh, kinderen zoals wij ook moeten of gaan kunnen stemmen? Nee. Juist kinderen, dus ik, dat, wat ik zeg, dit is best wel spannend om met jullie te praten. Als ik met volwassenen spreek, weet ik precies wat ze me gaan vragen. Maar kinderen hebben vaak hele andere vragen. En veel de, waarom? Hoezo dan? Hoe komt dat? En dan moet je veel dieper gaan nadenken over het antwoord. Dus ik denk dat kinderen best wel in staat zijn om de juiste vragen te stellen... of, of goede keuzes te maken. Maar ik vind niet dat het jullie verantwoordelijkheid is. Kinderen hoeven, moeten daar niet over na hoeven denken... Uh, je moet kind kunnen zijn en dat betekent dat je gewoon lekker moet kunnen spelen. En ik vind dat dat zo lang mogelijk kinderen zorgeloos moeten zijn. En dat ze niet hoeven na te denken over wat er, de consequenties van, van, van wat er in de wereld allemaal gebeurt. Je moet uh, ja, kunnen spelen, daar leer je heel veel van. Speelt u ook eens uh, telefoonspelletjes op je telefoon? Ja, dat doe ik ook wel eens. Uh, zal ik eens kijken wat het, of ik iets kan vinden, wat dat was? Word Feud? Oh. Speel je dat ook? Ja. Uh, maar dat heb ik al heel lang niet gespeeld, dat speelde ik met mijn vrouw en uh, wat ik heel leuk vind, want dan kan je, ik ben heel veel van huis, maar dan kan je toch met elkaar dat spelen. Er uh, was nog iets, het slimste mens en een of ander schietspelletje heb ik ook wel eens gedaan. MC5 heet het, <laughs> ik kon erna niet, dat is ook heel leuk, dat, dat is, uh, uh, maar mijn geheugen van mijn telefoon is vol, dus uh, hij, doet het, uh, hij doet het niet meer. <laughs> uh, zullen we een selfie maken? Zeker. Nou, welke filter is dit? Wat een filter Ik weet wat een filter is, maar ik, welk, waar kan ik uit kiezen? Want ik uh. heb zelf, ik doe alleen maar Instagram en. Uh, uh, en Facebook. <laughs> doe die andere, is, deze? <laughs> <laughs> <laughs> welke vinden jullie het leukste? Uh, wat is jouw favoriet? Nee. Ja, dit is goed. Zet je favoriet, is, doen we deze. Je staat er niet goed op, wacht even. Je staat er maar half op. Oh. Ik ben een drag queen hier. Ja. Heel goed. Ja, dat ja. was hem. Ja. Dank jullie wel.